In deze video laat ik zien hoe je in Microsoft Teams kunt voorkomen dat studenten opdrachten niet zien wanneer ze later aan een klas worden toegevoegd. Aan het begin van het schooljaar komt het nog wel eens voor dat er wisselingen zijn in klassen en moet je soms een student toevoegen aan je klassenteam terwijl er al een aantal opdrachten in staan. Bij de opdrachten, en daar ga ik nu even naartoe, heb je twee manieren om een student alsnog toe te voegen aan een opdracht die je hebt gemaakt. Allereerst kun je dat voor de oude opdrachten instellen door die opdrachten te openen, op de drie puntjes rechtsboven te klikken en de opdrachten te bewerken. En dan kun je hier niet toewijzen aan leerlingen en studenten die in de toekomst aan deze klas worden toegevoegd, aanpassen. Je klikt op bewerken en je kiest de onderste optie wijst toe aan alle leerlingen en studenten. Die sinds, en daar staat dan een bepaalde datum waarop de klas is aangemaakt, aan deze klas zijn toegevoegd. Je klikt op gereed. Dat betekent dus dat deze opdracht alsnog wordt toegewezen aan studenten die later aan de klas zijn toegevoegd. Waar je dat ook kan instellen, en dat is dan een standaard instellingen, zodat je dat niet bij iedere opdracht apart hoeft te doen, dat zit bij het tandwieltje. Dus je gaat weer naar de voorpagina van je opdrachten, waar alles bij elkaar staat. Je klikt op het tandwieltje. En hier staat nieuwe leerlingen-studenten. Nieuwe leerlingen-studenten ontvangen opdrachten die zijn gemaakt voordat ze tot de klas zijn toegetreden. Die staat op nee. En die kun je hier dus op ja zetten. En vanaf dit moment weet je zeker dat alle opdrachten die je nu gaat maken ook worden toegewezen aan studenten die pas later in de klas zijn terechtgekomen.